Leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Uh, deze week kun je een aantal dingen zien. Ja, alleen niet meer wat. Uh, deze week kun je zien hoe Vrona in haar voerbak en nou eigenlijk in haar drinkbak poept. Voerbak ook, maar dat had ik niet gefilmd. Uh, er komt het een en het ander binnen. Dat is altijd leuk. Dus we gaan een doosje openmaken. Mooie nieuwe reken. Mooie nieuwe cap. Ja, worden verwend. En nog heel veel meer. Dus veel plezier maar kijken. Nou, dit is dan wel weer grappig Kees. Komt ie over de punten en we hebben nu een huiskruisje en dat kan ook tadaa nou nog in geloof en dan doen we hem ook nog in geloof nou zo'n hè? dat is toch grappig wat is dit dan? Dat is een springpaard hij was alleen vergeten dat hij springt. En Tess niet te hoog springen. Nee hoor, we ze hem gewoon steeds hoger. Gaat weer. Komt de springpony. En daar krijgen we het springmeisje. Tadaam. En als laatste de dressuurpony. Springpaard. Springpony. En daar komt de dressuurpony. Wiew. Ja, ja. Zo, wij zijn lekker onderweg naar het strand. Kijk, doodjes gaan. Een bellaatje met Denise erop. Het is nog wel een klein stukje strappen naar het strand, maar we zijn er bijna. Zo, en we zijn op het strand. Heel erg veel schuim, maar de paardjes zijn echt super braaf. Daar heb je Denise en Mabella. Braaf doodje. Er staat lekker veel wind ook. Verder. Paardjes waren bruin. Het was weer super fit. En kijk eens. Hij heeft mooie schone hoeven als nieuw. En dan gaan we ze zo weer opladen en trainen en dan gaan weer terug naar de manege. Ik sta even bij Vroon in de box, want in het halletje staat net even te veel wind en wat heeft ze gedaan in een drinkbak gepoet. Kijk dan. Zie jullie dat? Hoe goor is dat? Dat is echt hoor. Dus dat moet ik zo meteen opgeruimen, daar ben ik minder blij van. Maar wat is er gebeurd? Afgelopen week was veron ziek. En dan was ik natuurlijk gelijk doodsbang voor coliek. Uh, de is afgelopen dinsdag geweest. Maar die kon niks in haar buik ontdekken. En die vermoeden dat het een virusje was. Dus toen heeft ze een spijt gehad. En nou, dat ging wel weer. Toen was het hemelvaart. Op oh, woensdag zijn we nog naar Frank geweest. Dus als het hemelvaart ik op een wedstrijd gereden, maar ze liep me een beetje te kuchen. En ik vond haar niet lekker. En ze lag in haar box. En zodra ze gaat liggen, dan raak ik uh, echt wel in paniek. Dus toen was ik ongelukkig. En toen heb ik, uh, even kijken, vrijdag de dierenarts nog een keer laten komen. Toen heeft ze een voor paarden gehad. Ja. Waarschijnlijk gewoon een virusje of een bacterietje, Iets in die geest. Toen heeft ze gewoon lekker op de wei gestaan en hooi gegeten. En in de stapmolen, even in de paddock. dat soort dingen. Een beetje wandelen. We hebben even wel laten bewegen, want anders ben ik weer bang voor kliek. Maar niet uh, met ons erop. En vandaag gaan we voor het eerst eens even kijken hoe het gaat onder het taal. Ja, met mijn nieuwe cap. Dat ga ik zo laten zien. Oh. Weet je wat ik eerst ga doen? Die gore bak schoonmaken. Goor, wacht even. kijk maar mee oké okay, ik had nu stro bij de buren de vrouw mag natuurlijk helemaal geen stro en dan ga je ja, ga ze weg jij Laat maar weg zo. nee dat mag je niet zo, dan moet ik dit er echt zo uithalen hoe goor is dat jongens dit is echt goor met een grote g dit is niet het meest fijne aan het paard hebben ja, water erbij kijk lekker bruin nog heerlijk nieuw stroop pakken ja je kunt het nog niet opdrinken zo gas opzij Hup. ja zo dan gaan we weer verder Uitmisten van de waterbak doen jullie dat ook laat maar weten in de comments ik vind het echt goor Zo, laat het even een beetje vallen. Dan hebben we weer nieuwe, schone. Ja, het water wordt wel beter van kleur. Zie je? Bijna schoon. Het is ook minder erg om het eruit te scheppen. Het is altijd zo goor. Van de week had ze ook al in de voerbak gepoept. Ik denk even serieus. Ga dan gewoon op de wc. Dit is gewoon vies. Ik moet je voorstellen dat het gezond is of zo. Zo, al het water er weer uit. Zo. Dan gaan weer aan. nu ah, is het helder, zie je. Nou, nog één keer voor de zeggerijs. Oké, okay, ik ga mijn handen wassen. Dit was echt goor. Vandaag is blijkbaar vieze klusjesdag. Want Bel heeft weer schuren. Dus dan ga ik bij de... Oh, mijn oververlichting. Dus ga ik bij de paardjes even insmeren. Uh, daarvoor gebruiken wij derven. Nee, het wordt niet gesponsord. Maar ik heb al heel veel verschillende dingen geprobeerd. Het is natuurlijk een. Ja, het is niet echt zomerexame. Maar uh, basis. Zomerexame is ook basis. Dus ja, dan is het het eigenlijk wel. Dan gaat in de staart zitten. Krijgen ze jeuk. Dan gaan ze schuren. Nou, dat willen we niet. Vinden we zonde van de staart. Dus ik ga het insmeren met derven. Stinkt als ik weet niet wat. Dus je moet een handschoen aan. Gezien dat ik net de waterbak ook gemaakt heb had ik de handschoen misschien beter eerder al aan kunnen trekken maar goed, whatever ik ga nu uh, een handschoen halen en dat spul, dan laat ik het zo wel even zien oké, okay, mama gaat de staart doen en ik moet filmen ja. kijk, dit is derven je, alleen de originele werkt, die andere werkt dus al een stuk minder en dan spuit je het zo in de staart maar je moet het niet op je handen krijgen want het stinkt als ik ben hier wel te spul maar de paardjes vinden het wel lekker omdat de jeuk er verstopt. Zo, dan ga ik met mijn handschoentje. Het lekkere hier staart, masseren, seren, paard. Holly. Het ruikt verbrand. Kijk, het is lekker. Ja, nou, ik kreeg al een keer. Was ik bij andere mensen, zeiden dus ze van. Uh, zijn ze hier aan een barbecue of zo? <lacht> het is lekker, bel. Lekker lekkere je staartje, zet je het te dus skrippelen op je staart, Dan doe ik het gewoon weer op mijn vingers nu. En dan smeren we het nog even lekker zo. Lekkere bel. maar oh, het moest. ik vind het wel een beetje raar. Ja, ik vind het hartstikke lekker. Maar wel een beetje raar. Ja, ja al die jeuk is ook niks. Een bellen kind. En ik vind een de staart niks. Zo, graag zie nou, bel hier moet je het mee doen. Wat Doe oh, stinkt, het stinkt. Zo, beide paarden zijn ingesmeerd. Het smaakt goed gedaan, want ik ruik het zelf niet. Niet aan mijn handen in ieder geval. We gaan poetsen, zadelen, lekker rijden. Oh, en ik ga mijn nieuwe cap laten zien. Tadaa! Een nieuwe cap. Hoe cool is die? Ik heb er net een rondje mee gereden. Want vrouw vond daar het huisje spannend. En daar ligt nog iets achter. En je voelt inderdaad de wind door je buiten dat zit er een heerlijke zonneklep op dus daar is de zon ergens daar hier dus tot nu toe erg tevreden Frontje heeft wel een paar keer gehoest net en ik vind ook dat ze nog wat zwaar adem dus ik ga het niet te wild doen vandaag even een beetje rustig losrijden en dan is het denk ik wel weer genoeg voor vandaag maar ja op een gegeven moment heb je natuurlijk ook gewoon beweging nodig dus dat gaan we wel doen nou kijk maar even mee Kijk, hier vindt ze het spannend. Daar ligt een blauw zeil en een oranje touw. En er staat ons, uh, ja, het is het parcourshuisje, denk ik. Er staat dat in het parcours? Blijft alles in iedereen een beetje droog en uit de zon. En dit vindt ze dan onwijs spannend. Maar we gaan er inmiddels langs, dus dat is al heel wat. Ja, dat moeten we nog oefenen. Het buitenrit dat uh, zomaar ineens, dat lukt helaas nog niet. Anders had ik dat zeker gedaan. Nu. Maar goed, dan levert er zoveel stress op. Dan uh, dat schiet natuurlijk ook weer niet op. Zeker niet als ze niet helemaal fit is. Dus we blijven lekker hier. En het is toch fijn? Kijk, gaat ze zwaaien. Dat is de buitenrit van een meneje. En het is toch fijn dat we in ieder geval op kunnen zitten. Dus dat is, uh, en buiten dus vindt ze ook prima. Helemaal goed. Nou, nu ga ik gewoon rijden. En dan gaan we niet met een camera in je handen. Dus die ga ik even wegleggen. Nou, nou Hia hey, hey, is dik geworden. En, uh... Moment, ik laat het even zien. Hallo en ja. En waar zien we dat aan Kim, dat ze dik is? Ik kan de ribben niet meer voelen. Ik Kan de ribben niet meer Als voelen? Ik ik heel hard duw wel, maar ik kan het niet meer voelen. En hier heeft ze een beetje spekjes. Maar Gewoon op de billen. Oké. Okay. Dus ik ga dat hier weer uh, achter proberen te halen. Maar daar maak ik zelf een video over. En die kan je zien op? En die kan je zien op mijn kanaal uiteindelijk. Heel goed. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik Misschien ook. moet je er gaan wegen of zo. Oh, je ja. hebt zo'n meetlint toch? Nee. Niet meer? Die was niet van mij. Oh, die was niet van jou. Misschien moeten we eens kijken waar we kunnen wegen. Dat is wel grappig. Ja. Hé, hey, ja, wil je op de weegschaal? Gaan we eens even kijken waar dat kan. Dat vind ja. ik leuk. Nou, gaan we er wegen. Ja. Dan heb je voor en achter. Ja. Dat is wel voor en na. Ik had nog bedacht dat ik wel mee kon doen. Ik doe al een hele tijd aan ruiterfitheid. Gewoon afvallen dus van ruiters. Ik denk, dan ga ik gewoon achter Henja aanlopen. Hetzelfde eten als Henja, maar ik weet niet of ik dat wel Wat dacht je Henja? Zullen we het samen doen? Is altijd fijner dan alleen hè? Ja! Zeg maar ja. Ja zegt ze. Hoe lang gaan we dit doen? Een uur! ik kan het helemaal niet okay. ik kan het wel ik ben een veertje ik ben een wolkje ik kan heel wel af is. Ja. <laughs> ja, ik zat bovenop nog kiezen op de tv te kijken. Toen zei mijn vader van een pakketje van Monter. Nou, ik die dit bij uitzetten en naar beneden riezen. Want we hebben van Monter onze kleuren gekregen. Oh, laten we de doos er maken. kan niet maar wachten. De test is wel gevaarlijk met dozen, jongens. Hoe jullie weten het niet, stiekem is ik op YouTube. <laughs> Op school, oh ja, oké. Okay. jullie even willen lachen? Ik probeerde een snitsel te bakken. Het ziet er nu zo uit. Dus, nu kan... dus uit. dus we spelen de pizza kaart uit. Die kan al uit. Wat doe je toch onvoorzichtig? Kom hier. Nee. Jawel, dit is levensgevaarlijk. Zal gaan, kinderen dat ook doen? Dat kan niet. Kijk een schaars om te knippen oh, ja. ja, goed gedaan Tessa nee Tessa kijk mama's knippen kindjes kijken toe zo want lukt nog niet zo makkelijk nee nee geef dan je maar ben... dan kun ja. jij filmen je bent hartstikke gevaarlijk jij ja rustig aan Vond niet mee je bent pas 10 hè zo ja, trek hem wel... zo nee nee nee nee nee nee okay, de... ah. nee voorzichtig want Nee, dat, dat, dat, dat knipt het kindje. Dat, maar het kindje moet wel netjes knippen Dank je, kindje. Zo, ta ta ta ta ra Woehoe. XS? Wow, zo XS dat ben jij. Ik ben mij. Nou, trek maar aan. Oh, dan mag je ze even aantrekken. XL. Dat ben ik. Dank je. <laughs> Wil je een beetje voorzichtig? doen Oh, die is ook wel heel gaaf, jongens. Oh, dat is Kijk wel... dan. Is deze nou voor mij? Uh, nee, die is van Kim. Oh, die wil ik ook. Nee, dat is een XS. Ja, dat is ook van Kim. Oh, okay. Kim, die bestelt jij niet. Oh, die is je van hebt Maar die kan je nog wel bestellen. XS. Nee, XS, dat ben jij. Oh, die wil ik ook. Dit is je vest. Dit is mijn vest. Dat is jouw of Kimmer vest. En één rijboek. Die is van mij. Ik heb geen rijboek. Nee, dat komt nog. Oh, dat is de mut. Nou, cool. voor rijbroek. Gaan we strak passen. Nou, ga jij even wat aantrekken? Dan zet ik ondertussen de camera even uit. En dan kan je zo weer zeker meer aan. Zeg het maar. Even de staan. Ja. Even naar achteren, want ik zie je hoofd niet. En ik heb T-shirts. Oh, bij. is nog wel een beetje groot, maar het maakt niet uit. Zo leuk dat we Kijk. Bel is een hartstikke lieve pony. Ze houdt ook van kriebelen. Ook, wow, mijn nagels zitten los. Ze houdt ook van kriebelen. Ze houdt ook van. Ja, ja, dat kan ze ook. Pony, oh, nee. hoor, oh, fietje. Oh. Kusjes geven. Maar wat heeft ze nou zojuist gedaan? Nou, ik heb fietje een beetje gegeven. Kijk. Fietje daar lekker te smikkelen van het hooi. Wat Bel heeft gedaan, kijk. Ik ben hartstikke slim, ik vond het gooien zo lekker, dat ik gewoon een beurtje heb overgeslagen, mezelf uh, heel erg, uh, ja, hoe, moet, hoe moeten we dat noemen, overhongeren, waardoor ik daarna heel veel meer eten had. Wow. Bel door jou, is die nu wazig. Hij is beslagen. Oh wacht, o, hij doet het weer. Wel geen camera's opeten hier. Nou, en nu heb ik een stuk stal gehouden. Jij bent een slimme pony. <lacht> Lekker ding. Wacht. Uh, wel niet zo dichtbij komen. Oh, poepie. En ik heb mijn nieuwe monterkleding. Kijk. Ik heb dit hele mooie shirt. Ik ben er echt blij mee. En die kraag is zo warm. Kijk. Oh. Ik kan er gewoon nog in ademen. Kijk, ik kan er zelfs nog even rust in. Ik heb er alleen al een paar keer aangezet in mijn handen. Waardoor het een beetje vies is. Ja. Ja, ja, ja. Wel, die vindt het heerlijk. Nou, ik ga er even poetsen. En een peddoek opschrijven. Zo. Laten we dat maar eerst doen. In het perdel opschrijven. Oké, okay, naar het bord. Dag Pony, ik kom zo terug. Oké, okay, we gaan op pad. Ja, we gaan hier op het bord schrijven. Wel nou, denk, um, ga je eten voor me pakken? Want in dat geval ga ik wel gewoon even met je mee. Dan kan ik gelijk alles opeten. Ik ga wel opschrijven. Ja. dag. Maar natuurlijk als ik langsloop en ik Bella heel veel aandacht geef. Dan hoor je altijd nog schoppen en dingen. En dat komt van Henja. Want Henja wilt ook aandacht. Sorry Bel. Hij Henja. En ze wil de camera opeten. Ja. Maar ik ga Bel op het bord schrijven. Tot zo peertjes. Dag Bel. De meisjes hebben weer wat nieuws verzonnen. Oh. Stip, denk nou, als jij gaat filmen, zoek het dan maar uit, dan doe ik het niet meer. Weehoe. En nu aan de andere kant. De je kan er niet overheen en is laten springen als datum daar staat, schat. Papa. Nieuw spelletje. Hoppa! Ja, ja. De Fokken hebben wat minder strak gehad. Perfect. Een goede mat. Eindelijk twee gevonden yes. die passen. Halleluja. Hallo, YouTube paard. Hallo, jij ja, bent braaf. Vrouw is het niet lekker geweest een aantal dagen die de is geweest, dat heb ik van de week al verteld en nu heeft ze twee dagen gelopen Eén dag met mij, veel stoppen een klein beetje dragen even galopperen, maar heel kort en gisteren heeft ze met Fabienne gelopen dus dat was uh, lekker licht in ieder geval, en ook niet te veel. en nu ga ik er vandaag vrij, nou ja vrijgeven, ze is in de wei geweest vanmorgen, ze dus gaat nu even in de stopmolen maar, nou had ik bedacht we hebben de therapie denk ik. kijk ja. Die ga ik even opleggen in de stadmolen en dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of dat helpt, hoe dat werkt ik heb het hele uitleg wel gekregen van Jacob, dankjewel en nu gaan we dus gewoon even testen oh, ze gaat gauw weg, dat hoeft oh. niet we hebben er ingepakt dus nu gaat ze even de molen in tada, tada. en dan gaan we het allemaal meemaken jongens, het vind van wel Ron, Ron die haat tekens ja, soms heb je dat wel eens nodig, paard. Zo gaat het nou eenmaal. Kijk, we hebben er wel even HVP op laten zetten. Want uh, ze zijn niet zo heel goedkoop, zeg maar. staan lekker met een repatje op. Dus We uh, gaan nu lekker naar huis. En ja, het was uh, volgens mij vond het prima. Denk ik. Vond je het prima, Vroon? Ah, is, is, is het warm? Ja. Oh, we gaan even voelen. Nou, ja. Die is niet, ook warm. Niet, niet te heet, maar wel gewoon geactiveerd. Nou ja. Nou, lekker. Ja. Oké, okay. het was lekker paard. Ik krijg straks nog meer. Oké, oh, nu ben je een keer zoeken. Nee, ik hoor. Ja, je bent een braaf paard. Mijn moeder zei, Tessa, het is jammer dat je zo snel groot wordt. Want je wordt echt wel een keer te groot voor Bella. Dus zat ik zo te denken. Want ik doe op school dit af en toe. Van dat ik dan laat zien dat ik ook gewoon klein kan zijn. Met de kleine armpjes. Dit kan ik ook weer. En ik ben er goed. Oeh. Zo, vandaag ben ik er weer bij Bel. En ik heb er net gepoetst. Een heistvlecht gemaakt. En ja, eigenlijk alvast dingetjes voor het zadelen. Nu ga ik denk... Oh, nu ga ik denk ik... Lekker het touwtje erop leggen. Ja! Ja, Bonnie. Halster had ik nog niet ongelaten. Zo, weg. Dus, ja, dan pak ik ook. Ja. Dan pak ik even het halster. Wauw. Ik denk dat ik even lekker meegenomen. Het halster. Kom bij, Bel. Ik niet uit. Ik heb ook een, een hele mooie mond daar Ik Daar zo'n mooie beestkampjes op. En ik heb Shetland een maat, ofwel? Want zelfs haar schattige poetjes, die zijn niet zo... God. Ik wel. Volgende En Mel zit ondertussen in mijn zak te kijken of ze dus nog ergens een snoepje kan vinden. <laughs> er zitten ook snoepjes in hoor wel. Wat we dan doen is. Nou, op naar de andere. Ik ga altijd in houding een soort van sta. snel weer opkosten. Nou, ik heb net gesprongen ongeveer 50 centimeter. Toen dacht ik, het lijkt me ook wel eens leuk om een heel laag sprongetje zonder beugels te gaan doen. Dus, uh, nu gaan we het filmen en ik krijg. Ga nou, zullen we het eerst een stap doen? Ja. Gaat eerst een stap en daarna gaan we Nou, veel plezier met kijken. Bye. Het is best laat. Ja, geeft zo niet. Oh. Oké. Okay. voor het kijken. Ik zie je heel graag morgen weer. Morgen hebben we een video over Jumping met Sluis. En dan zien jullie Gina en Stephanie ook voorbij komen. Samen met Tess en Kim natuurlijk. Ik heb zelf ook op Jumping gereden. Alleen toen uh, ja omdat zelf te filmen is het een beetje lastig. en Het was heel erg druk. Dus die slaan we dan wel even over. En ik ga samen met Gina een paar proeven. Of dat nou een goed idee is. Dan zie je morgen. Bedankt voor het kijken. Doeg!